Zo, so, lieve YouTube kijkers van de Stofjes, ja ik uh, moet het even zo doen. <laughs> het is namelijk uh, maandagavond in plaats van zondagmorgen. Uh, om de dood reden, ik had zondagmorgen wel uh, opgenomen, maar niet opgenomen. <laughs> er is ergens iets fout gegaan. Ik, uh, ik weet niet precies wat uh, er zat een foutje in, en zie ik zie dat die afgelopen is. Dus hij, hij neemt niet meer op. En ik denk, ga starten. En ja, na starten is alleen maar uh, rommel. Er uh, zijn dus geen touwen vast te knopen <laughs> waar ik het dan over heb. Want uh, ergens in het midden uh, neemt het pas een keer op. Ik, ik weet niet wat er gisteravond was. Maar het was in ieder geval niet, uh, niet goed. Ik heb het nagekeken. Ik had nog uh, zoiets van, oh, misschien dat ik net die twee stukjes aan elkaar kan koppelen. Met uh, de uh, introductie. Uh, van uh, natuurlijk het, uh, het goede morgen, welkom bij Stofjes zonne morgen, bla bla bla. Ja, de, de, die zat er dus niet eens in. Het was alleen een goede morgen en dat was het. En in één keer sloeg hij af en dat was later pas. Een paar minuten uh, later pas dat ik uh, in één keer zag van hey, hij scheidt er in één keer mee uit, de, de opname. Dus ik, ik wist het niet, ik wist niet wat er aan de hand was. Dus uh, ja, dat moet ik maar een keer zo doen met een uh, donkere zijkant, ja, het is uh, maandagavond laat. En ik wilde toch uh, iets op uh, YouTube zetten. Nou ja, dan maar zo. Wel even wezen uh, fitnessen vanavond. Wederom dus en gistermorgen en, uh, en nu. En ja, het ging op zich niet slecht. Alleen gisteren, bij het lopen op de band uh, voelde ik op een gegeven moment dat mijn, uh, mijn kuit wat begon, uh, gespannen begon te raken. En dus ben ik ook gestopt, heb ik andere oefeningen gewoon doorgedaan en dat ging eigenlijk best goed. Ik doe gewoon een tweede lampje erbij. En um, Ja, nou ja, goed, de hele dag een beetje daar die, die spanning in de kuit gaat. Vandaag de hele dag eigenlijk er geen last van gehad. Nou, ik ga dus weer mijn, mijn rondje doen. Ik begin altijd een beetje met, met warm lopen om goed warm te zijn voor de, voor de rest. Is een leuke warm-up, cardio een beetje. Maar uh, Nee, hij kwam weer terug, hij trok weer terug. Dus na een minuut of vier ben ik weer gestopt. Spanning kwam weer terug. Ik heb nog gewacht, een minuutje gewacht, nog een keer geprobeerd, maar spanning kwam weer terug. Dus ik ben daar meteen mee gekapt. En uiteindelijk de rest van de oefeningen gedaan. Nou, wat dan ook weer geresulteerd heeft in een aantal verbrande calorieën. Dus, toch weer eventjes gedaan. Beter als mijn niks. En uh, ja, dat. Dus ja, uh, even iets anders. Vandaag geen zondagmorgen praat, maar een maandagavond klets. <laughs> ja, ja, Ach ja, zo af en toe moet ik het een beetje, beetje, beetje bijhouden. Ik, uh, ik, ik, ik weet echt nog steeds niet hoe dat gisteren ik, uh, kan. Ik, uh, ik heb gekeken, ik heb gepuzzeld. Of probeer te puzzelen om, uh, met het programma wat ik dan eigenlijk heb om een beetje aan elkaar te knutselen. Maar uh, zelfs dat was... Nee, dat was geen touw vast te knopen. Dus dat, uh, geen, als, de, als de introductie nu helemaal af was geweest. Met dan uiteindelijk het vervolg wat ik dan aan het vertellen was over uh, het voetballen uh, van vorige week. Uh, van de bekerwedstrijd, uh, Noem maar op. Als dat, zeg maar... Als ik dat aan elkaar had kunnen knopen. Ik ik hem gisteren aan erop kunnen zetten. Maar ja, dat, dat, dat ging dus niet. Dat ging niet. Er was gewoon geen touw vast te knopen. En ik kon er niks, niks van maken. Dus uh, ja, dan, uh, dan hou ik het op. Dan maar geen. YouTube op zondagmorgen, maar op maandagavond. Dus bij deze, ik ben weer thuis. Dus ik zeg, uh, ja leuk dat je deze maandagavond gekeken hebt. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Tot volgende week zondag. Morgen, als het goed is. En dan uh, nogmaals een duimpje, duimpje, duimpje omhoog, even abonneren op dit kanaal en dan zie je je de volgende week weer terug met de welbekende tjoe. Ga ik afscheid nemen. Dus voor de volgende keer, ik zeg, tot de volgende keer, ik zeg tjoe.